Ik ben Henk Gieswets. Ik ben geboren op de Uwerksweg. Ik heb een aannemersbedrijf. We werken met 10, 15 medewerkers. Wij bestaan al vaktechnisch en uitvoerend als aannemerij 85 jaar. Ik woon in het Oostjesschependom. Het Oostjesschependom is een wijk die begint tegen de stuur al aan. En die gaat een stukje de ooipolder in, die pakt de stadswaard mee. Veel open velden, veel stadsweiland, veel, uh, veel wandelaars. Um, ja, Ik ben geboren en gebo getogen Nijmegenaar dus en uh, ik voel me thuis in het uh, verenigingsleven waar ik overal bij zit. Ik zit uh, vanaf mijn tiende jaar al ben ik al lid van voetbalvereniging Union. Ik zit bij de carnaval hier in Nijmegen waar ik ook al... Uh, 40, 50 jaar lid van ben van de, van de, bij de Kulse Pot. Dat is ook, uh, ook NEC bij mij. Hè? Ik ben al uh, 25 jaar uh, ga ik, uh, naar, de, naar NEC. Ik heb daar twee business seats. Wel een uh, boergonische stad. Met veel uh, gezellige restaurants. Veel gezellige cafés. Links geregeerd wordt, links ook uitgevoerd wordt. Wat wel uh, niet mijn voorkeur heeft. Ik karakteriseer Nijmegen ook wel als een echt wel een, een katholieke, uh, katholieke stad, vanuit de kerk veel verenigingsleven uh, heeft gehad. Dat het toch wel open en uh, naar mijn mening uh, redelijk met elkaar gedebatteerd wordt. Ik, ja, hier, we kunnen een beetje afgeven op meneer, op meneer Bruls dat hij uh, wat radicaal is, maar ik denk wel dat dat goed is. Ik denk wel dat er een keer uh, een, uh, een punt gezet moet worden tot hier en niet verder. De toekomst zal het uitwijzen hoe, hoe, het, hoe het werkt allemaal, maar ik denk dat Nijmegen wel een grote toekomst tegemoet gaat. We worden denk ik de, derde, oh nee, de, niet de, derde, de vierde of de vierde of dus de vijfde grote stad van Nijmegen. We hebben echt wel potentie om echt groter te worden. En we zullen echt over de rond de 200.000, 220.000 inwoners gaan, wonen, gaan zitten. Een hele goede meegaande eredivisieclub. In, de, in, de, ...in het Intergovt-stadion. Ik wil ook graag hebben dat, dat dat hele probleem afgehandeld wordt... ...tussen gemeente en, en stadion en NEC. Dat dat, dat dat eens een keer glad gestreken wordt. Binnen een dag kan dat geregeld worden. Dan moeten gewoon diverse partijen om de tafel gaan zitten en dan is het geregeld. Maar dat moet gedaan worden. Goede bereikbaarheid van alle wijken. Goede busverbindingen. En geen bus door de stad, dwars door de stad, dat wil ik helemaal niks. Hier rijden mensen overs ondersteboven en het uh, is levensgevaarlijk. Ik wil met jou in Nijmegen zijn. Samen met jou in deze stad. Samen met jou.